Yo, welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag hebben we een vraag van Matt Mohawk. En de vraag luidt als volgt. Weet jij toevallig waar die drie staven aan de rechter en linkerkant van zijn van een power rack? Waar dienen ze voor? Kun je, kun je er eens een keer een filmpje over maken wat die dingen doen? Ik ben er wel benieuwd naar. Uh, Matt Mohawk. Trouwe abonnee. Je bent er echt al bij vanaf de eerste honderd. Um, die drie staven zijn voor het elastiek a.k.a de powerband. Je hebt verschillende soorten elastieken, dit is een powerband. Um, als je de video, de afgelopen video hebt gezien, die verschijnt nu rechtsboven in beeld, um, dan leg ik uit hoe je hiermee kunt trainen en waarom het handig is om af en toe eens hiermee te trainen en waarom je dit elastiek kan toepassen. Um, die drie haken, daar kun je dit elastiek aan bevestigen. Um, op mijn zijn ze dus niet. Ik heb zelf, zal ik even in beeld laten zien, ik heb zelf twee haken gemaakt. En daar kan ik het elastiek aan vast monteren. En dan kan ik bijvoorbeeld gaan squatten of gaan bankdrukken, etc. Um, het nadeel is natuurlijk wel bij mij dat het elastiek natuurlijk op twee punten wordt bevestigd. En dan in het midden omhoog moet komen. Dus zelfs dit hele lichte elastiek... Wordt al uh, vrij snel zwaar en als je natuurlijk die drie staven aan de zijkant hebt, is het natuurlijk veel makkelijker om een bovenkant van je barbel te pakken en de onderkant aan zo'n haak te monteren en op die manier te squatten, te bang drukken, net wat je voor een oefening je doet. Um, daar zijn dus die haken voor. Um, je kunt ze natuurlijk ook heel makkelijk zelf maken door even een stuk schroefdraad te kopen, een gat in je power boren, twee moertjes erop. En zo kun je natuurlijk zelf vrij makkelijk die haakjes gewoon kopiëren. Stelt niet heel gek veel voor. Zorg wel dat je hele dikke schroefdraad koopt. Iets van M12, M14. Aangezien er best wel wat spanning kan komen te staan op zo'n elastiek. Dit is een lichte zoals ik zeg. Maar ik heb ook zwaardere. En daar kan best wat kracht op komen te staan. Um, wat je niet zo heel vaak ziet. Is dat Power cages ook drie van die pennen aan de bovenkant hebben. Uh, als je die vorige video hebt bekeken. Dan leg ik uit van oké. Okay, die, je maakt het gewicht steeds zwaarder, zwaarder, zwaarder naarmate je hoger komt omdat er spanning op het elastiek komt te staan. Maar je kunt natuurlijk ook de oefening uh, de elastiek andersom monteren. Het elastiek andersom monteren en juist laten zorgen dat de spanning omhoog komt. Als je moeite hebt met squatten of bijvoorbeeld squatten en je hebt moeite met onderin, het is onderin erg zwaar en je wil wennen aan het gewicht zou tijdens dus voor een competitie kunnen zijn, of je wilt uh, je lichaam laten wennen aan een iets zwaardere belasting, zodat je juist onderin veel kracht moet leveren en dan vervolgens van daar omhoog komen, kan het ook heel handig zijn. Um, het is natuurlijk ook zo dat als je onderin moeite hebt met squatten, dat je het elastiek kan laten helpen. Dus het onderin is de oefening heel zwaar, bovenin is de oefening heel licht. Kan je meer onderin de oefening, onderin de lift, kun je trainen. Dus uh, deze soort van nieuwe korte video's gaan vaak op dit kanaal komen. Um, dat was hem eigenlijk. Ben je nog niet geabonneerd, ben je nieuw hier, abonneer dan even. Heb je ook een vraag aan mij, laat hem achter onder één van mijn video's. Maakt niet uit, ik lees iedere comment. En voor iedereen die al was geabonneerd, bedankt en tot de volgende keer.